South Bay Cardigan haken. Ik ben de eerste en gelukkige die dit patroon heeft gemaakt. Jullie kennen waarschijnlijk al wel de South Bay Stola, of de shawl, of de poncho, of bedsprei. Wij gaan vandaag een vest maken. Dat is één patroon en dat is voor alle maten aan te passen. We gaan hem van boven naar beneden haken. We gaan eerst de kraag haken, dus het gedeelte op de schouders. Dan gaan we de body vormen van de vest. En dan gaan we de mouwen maken. En als laatste gaan wij de rand afwerken. En als je de rand gaat afwerken, dan heb je gelijk de mogelijkheid om er even een knoopschaatje in te maken indien jij hem gesloten wenst te hebben. Ik heb van Durebal heel mooi graag toegezonden gekregen. De Durebel Breikatoen. Onovertroffen, is de kleur ecru. Dat is kleur nummer, nummer 87. Advies. Naald is maat 2,5-3 mm. Ik ga deze op naald 3 mm haken, want het hoeft niet een super strakke patroon te worden. Het mag een beetje losje zijn. Het is voor de zomer, het is van 100% katoen. Je kan deze was op 60 graden. Je mag hem ook strijken indien je dat wilt. Nou ja, goed, haakwerk hoef je in principe niet te strijken. Nadat je klaar bent, gewoon even goed nat sprayen, ophangen buiten, over de lange Kant, dus over de onderkant van de vest, en dan zullen de steken zich verder gaan zetten. Deze garen ga ik het mee maken. Ik ga voor mezelf maat 36 haken. Ik ga jullie alles stap voor stap uitleggen hoe je het moet maken. Dus ik zal zeggen, laten we beginnen. En nogmaals, super bedankt voor het garen durebol. En dan gaan wij starten. Eerst starten met een ketting opzetten van een meervoud van 16 lossen. Als jij 4 keer 16 voor het terugpand hebt, moet je ook 4 keer 16 voor het voorpand hebben. Ik ga beginnen eerst met een lus op te zetten. En die trek ik goed aan. Dus die telt niet mee. Zorg ervoor dat als je straks je laatste steek gaat maken, dat je werk niet gaat ontrafelen. Omdat die lussen natuurlijk wat los gaan raken. Nu gaan we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nou, dit kan natuurlijk nog nooit of nimmer over je schouders heen vallen. Dus dan gaan we nogmaals 16 bij haken. 16 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nou, zo ga je door tot de ketting over de schouders en bijna vooraan kunnen sluiten. Dus hij moet over de schouders heen liggen. Goed, ik heb een ketting van 8 keer 16 lossen opgehaakt. Nu, gaan we beginnen met... 3 lossen haken, 2, 3, plus 1 erbij. Dat zijn dus 4 lossen. Ga je kijken, als je hem zo houdt, 4 lossen, dan is dit de vijfde, de zesde sla je over, de zevende sla je over, en in de achtste lus gaan we gelijk beginnen met een V-steek. Dus draad om de naald, ik heb de voorkeur om onder 2 lussen door te gaan. Als jij liever onder één lus doorgaat, mag dat ook. Ik doe hem onder 2. Zo. 3 lossen. En in diezelfde steek een stokje erbij. Dus 3 lossen voor de ketting. 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 1 lossen om de ruimte te overbruggen. Daarna een stokje. 3 lossen en een stokje in. De volgende steek. Nu, gaan we 1 losse haken. Dan slaan we van de ketting 1, 2, 3 steken over. En in de vierde, de vijfde en de zesde maak je ieders 1 stokje in. Dus 1 stokje, het tweede stokje en het derde stokje. Nu weer 1 losse. En sla je 1, 2, 3 losse op de ketting over. En in de vierde maak je weer een V-steek. Een V-steek is dus een stokje. 2 lossen. 3 eh, lossen, sorry. Plus een stokje. Nu weer 1 losse. Zij 1, 2, 3 steken van de ketting over en in de vierde, vijfde en zesde maak je ieders 1 stokje. Zo, dat is nummer 1, nummer 2 en nummer 3. het herhaalpatroon. Maar we gaan nu het eerste hoekje van de schouder creëren. Als jouw voorpand iets groter moet zijn, dan ga je doorhaken. Je moet gewoon passen, passen, passen en kijken hoe breed jouw voorpandje moet zijn. Voor mij is dit genoeg, je moet rekening houden dat er nog een rand langs gaat komen van ongeveer twee vingerbreedtes. We gaan nu in de volgende steek gaan we een dubbele V-steek maken. Dus we gaan eerst 1 losse haken, want altijd na een patroon komt er 1 losse. Dan sla je 1, 2, 3 lossen over van de ketting in. In de vierde gaan we een dubbele V-steek maken. Dat wil zeggen, 1 stokje, 3 lossen, Een stokje erbij in dezelfde steek, 3 lossen. En nog een stokje in dezelfde steek. Nu heb je de V-steek gecreëerd op de hoek. Nu maak je 1 losse. Sla je 1, 2, 3 steken over. In de 4e, 5e en 6e maak je weer ieders één stokje. 2 en nummer 3. nu gaan we de volgende hoek creëren dus gaan we eerst 1 losse haken dan gaan we 3 steken overslaan en in de vierde maken we weer een dubbele v-steek dus het begint met een stokje 3 lossen nog een stokje 3 lossen en nog een stokje ik haak nu alvast mijn ene lossen om even Zekerheid te hebben dat mijn steken niet gaan vliegen. Zo, wat hebben we nu? We hebben het voorpandje, het linker voorpand. We hebben de eerste hoek en de tweede hoek gecreëerd, plus de eerste drie stokjes, wat precies in het midden van de schoudernaad valt. Nu ga je door, zoals je hier ook gehaakt hebt, met drie steken overslaan, drie stokjes op rij, een losse, drie steken overslaan, v steken een losse, drie steken overslaan, drie stokjes, enzovoort, enzovoort. Net zolang tot je aan de volgende zijde bent aangekomen van het werk. Ik ben rondgehaakt en ik heb in mijn laatste steek het ene stokje gehaakt. Als je nu ziet, heb ik aan de achterzijde in totaal één sectie van 16 meer dan aan de voorzijde. Dit zal de opening worden. Dus ik heb... Even tellen. 1, 2, V-steken aan de voorkant. Aan beide kanten. En aan de achterkant heb ik 1, 2, 3, 4, 5 V-steken. Er zijn de hoeken niet meegeteld. Dus als je 1, 2, 3, 4, 5 aan de achterkant hebt. Dus aan de rugkant heb je 4 in totaal aan het voorpandje. Het kan ook zijn dat je 7 aan het achterpand hebt. En 2 aan iedere kant voor. Dat is ook mogelijk. Dus let daar even op. Dat je aantal achter altijd 1 V-steek plus 3 stokjes meer is dan aan de voorkant. We gaan nu starten met toer 2. Toer 2. We gaan beginnen met 3 lossen te haken. Voor het eerste stokje. Plus 1 erbij om de afstand te creëren. Dan draaien we het werk. Dan kijken we tegen de goede kant van het werk aan. Dan gaan we direct naar dit. Weiertje, dus naar de V-steek hier. In die V-steek haken wij 7 stokjes. Dus nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. 5. 6. En nummer 7. Ook hier geldt weer voor en na het patroontje één losse haken. Gaan we door naar de drie stokjes. In het middelste stokje haak je één stokje. Ook weer één losse erachteraan. En gaan we door naar de volgende V-steek. In de volgende V-steek haak je weer zeven stokjes. 1 2. 3. 4, 5, 6 en nummer 7. Nu weer 1 lossen. In het middelste van de 3 haak je weer 1 stokje. 1 lossen. Nu zijn we aangekomen bij de eerste hoek. Hier bij de dubbele V-steek gaan we in de eerste V-steek 7 stokjes haken. Dan maken we 1 lossen en in de volgende haken we ook 7 stokjes. We gaan beginnen. In de eerste V-steek 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Nu 1 lossen. En dan in de volgende, dus in de andere kant van de dubbele V-steek haak je weer 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En nummer 7, 1 lossen. Dan ga je naar de 3 stokjes en in de middelste stokje haak je 1 stokje. 1 lossen, en nu zijn we bij de andere dubbele V-steek aangekomen. Ga je weer 7 stokjes haken, 1 lossen, en in de volgende ruimte ook 7 stokjes. Gaan we beginnen. Eerste stokje, tweede stokje, derde stokje, vierde stokje, vijfde stokje, zesde stokje, en dat is nummer 7. 1 lossen en in de volgende ruimte ook weer 7 stokjes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lossen, dan ga je door naar de 3 stokjes en in het middelste stokje haak je weer 1 stokje, 1 lossen, en in de volgende V-steek, 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lossen. En nu ga je blijven herhalen. Stokje in het middelste van de 3 van de vorige toer. 1 lossen en dan weer 7 stokjes. Doorgaan tot en met de volgende hoek. Dus in de eerste hoek haak je weer 7 stokjes, een losse en in de volgende deel van de dubbele V-steek ook weer 7 stokjes. 1 losse, een stokje in de middelste van de 3, 1 losse en in de laatste hoek weer idem. 7 stokjes in de eerste V-steek, een losse, 7 stokjes in het de tweede deel van de dubbele V-steek. En dan haak je door tot begin. Na het begin. Dan eindig je met 7 stokjes in de laatste V-steek en dan zal ik je laten zien hoe je moet eindigen in deze toer. Goed, ik heb het laatste waaiertje in een V-steek gehaakt van 7 stokjes, plus 1 lossen. Als we nu naast het stokje kijken, zie je de eerste steek. Die sla je over en in de steek daarnaast gaan we inhaken. Hier dus. Dus 1 steek overslaan en in de volgende steek je de naald in. En daar maak je het eerste stokje. Zo. Nu heb je een mooi hoekje gecreëerd. Dan gaan we door met de volgende. We gaan eerst weer 4 lossen ophaken. 1, 2, 3, 4 lossen. Dan keren we het werk. Dan gaan we naar het derde stokje opzoeken. Dus de eerste 2 stokken slaan we over. 1 en 2. in de derde en in de vierde en in de vijfde haken wij ieders 1 stokje. Dus de eerste 2 overslaan. In de derde hier. In de vierde. En in de vijfde haken we één stokje. Zoals hier, drie lossen plus één is vier. Dus hier ook weer één lossen. Dan ga je door naar het losse stokje wat hier staat. En daarop haken wij een V-steek. Dus we gaan nu het patroon weer opnieuw opbouwen. Stokje, drie lossen. Plus een stokje erbij in dezelfde steek. Weer één lossen. Dan slaan we de eerste twee steken van de 7 over. En dan gaan we de derde, vierde en vijfde weer een stokje maken. 1. nummer 2 en nummer 3. Eén lossen. Naar het volgende stokje, daar maak je een V-steek bovenop. Dus we maken nu eigenlijk weer het basispatroon voor de stokjes in de volgende toer in te kunnen maken. Zo. Nu zijn we aangekomen in de hoek. Ga ja, Eerst yes. één losse haken. De eerste twee stokken slaan we over. In het derde, vierde en vijfde maken we een stokje. Dus dat is gewoon nog normaal. 1, 2 en het derde stokje. 1 losse. Tussen die twee rijen van 7 stokjes hadden we een losse ruimte gemaakt. In die losse ruimte gaan we een dubbele V-steek maken. Dus het was een stokje, 3 losse, stokje, 3 losse, plus nog een stokje in dezelfde ruimte. Nu hebben we weer een dubbele v-steek gecreëerd. Die dubbele v-steek gaan we straks weer vullen met twee keer zeven stokjes met een losse tussenin. 1 losse. En nu gaan we weer de derde stok opzoeken. Dus de eerste twee slaan we over. En in de derde, vierde en vijfde maak je weer een stokje. 1. dat is de derde, dat is het vierde en dat is de vijfde. Dat is dus drie stokjes op een rij. Nu weer één losse. Naar de volgende losse stok van de vorige toer, dan maak je een normale V-steek bovenop. Een stokje lossen, drie lossen en een stokje. Eén lossen. En dan gaan we naar de derde, vierde en vijfde stok. Daar maken wij een stokje in. Dus in de derde steek het eerste stokje, in de vierde het tweede stokje en in de vijfde het derde stokje. En nu zijn we aangekomen bij de andere kant van de schouder. 1 losse heb ik al gehaakt. En dan ga je precies tussenin, dus in die losse ruimte, weer een dubbele V-steek maken. Stokje. 3 lossen. Stokje. 3 lossen. Plus nog een stokje. 1 lossen. Dan hebben we de volgende V-steek, dubbele V-steek gemaakt. Dan gaan we in de derde, vierde en vijfde steek van de vorige toer weer een stokje maken. 2 en nummer 3, 1 lossen en weer in het stokje van de vorige toer een V-steek. En nu ga je de toer herhalen tot je weer terug bent bij de andere kant van de schouders. En daar ga je weer hetzelfde doen. Dus tussen de 2 keer 7 in maak je een dubbele V-steek en de rest herhaalt zich vanzelf. Hier heb je de volgende schouder. Na het eigenlijk ook weer een dubbele V-steek in de losse ruimte. En dan zien we elkaar terug als ik hier de laatste drie stokjes heb Om te laten zien hoe deze toer te sluiten. Goed, ik heb mijn laatste drie stokjes in het middenstuk gedaan van de waaier. Nu gaan wij de toer sluiten. Ik heb er één losse opgehaakt. En dan gaan we de laatste stok in de derde lus vanaf het begin plaatsen. Dus dat wil zeggen dat je één steek vanaf je waaiertje weghaalt. Daar dus niet haak, dus je sla je over. En in de volgende maak je een stokje. Zo. Dan zul je zien dat deze rand hier rechtdoor blijft gaan. Dan haak weer drie lossen. Plus één om de afstand te bewaren. Omdraaien. En dan ga je de toeren weer herhalen. Er zijn nu twee herhaaltoeren. Eén toer met waaiertjes... Plus drie stokjes in het midden van de voorgaande waaier. De toer daarna maak je zeven stokjes plus 1 in het midden. De toer daarna maak je weer op die ene in het midden een V-steek. En in de andere weer drie stokjes. Je blijft deze toeren herhalen tot deze twee punten, als je die bij elkaar zal pakken, onder de oksel elkaar kunnen aanraken. Dan heb je de breedte bereikt van de armschaat. En dan ben je klaar met de kraag te maken. Dus het bovendeel van deze Vest, deze cardigan. Dus deze punten moeten elkaar kunnen aanraken. En zorg daarvoor dat je eindigt in het toer met stokjes. Dus de 7 stokjes in de V-steektoer. Ik heb mijn South Bay cardigan zo ver doorgehaakt dat als ik hem dubbels afhoud, dat deze punt en deze punten elkaar zouden raken. Onder de oksel. Hier komt straks je nek in en dit is de voorkant, dit is de rugband. Wat gaan we doen? Ik heb nu dus de toer afgemaakt met de waaiertjes. Ik heb in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toeren met volle waaiers gemaakt. Dus tel ik alleen even de toeren waarmee ik de 7 stokjes in de V-steek heb gemaakt. Tot daar ben ik geëindigd. En als ik hem nu dubbel zou vouwen, als ik hier het midden pak en ik leg hem dubbel... Dan zouden die punten en deze punten, als we die bij elkaar doen, elkaar onder de oksel kunnen raken. Het zal niet super strak zijn, maar ook niet super los. We gaan beginnen met de toer om de armsgaten met elkaar te verbinden. In de hoek gaan wij punt A met punt B verbinden. Dus dit is het voorpandje wat ik zojuist heb gehaakt. Hier is het voorpandje en dan gaan we... Het deel wat wij tussen de schoudernaden hebben gehaakt, gaan wij overslaan. We gaan gelijk hierheen. We beginnen allereerst in de eerste hoek, waar de dubbele waaier zit. We beginnen met één stokje. Dan drie lossen. Want we gaan wel een vorm van een V-steek creëren. Dus drie lossen. En dan ga je door naar je volgende hoek. Hier. Die pak je erbij. En dan probeer je de lussen strak mogelijk te houden. Tussen de volgende twee waaiers in, maak je het volgende stokje. Dus het tweede deel van het V-steekje. Dan heb je dit. Een overbrugging. En dat is die centimeter extra waar ik het in het begin over had. Eén lossen. En dan ga je door met het patroon. Dus de drie stokjes in de middelste drie van het waaiertje. 2, en nummer 3, 1 losse, door naar de volgende losse stok, en daar maak je weer een V-steek bovenop. En weer een losse, en dan ga je weer naar de derde, vierde en vijfde, en daar maak je ieders weer een stokje bovenop. Dit blijf je herhalen tot je bij de derde hoek aan bent gekomen. Dus die eerste twee hoeken, die hebben we nu met elkaar verbonden. En we gaan nu doorhaken totdat we bij de derde hoek zijn aangekomen. Dat is hier. En daarmee gaan we met de vierde hoek het tweede armsgat creëren. Ik heb de toer afgehaakt en ik ben aangekomen in de volgende hoek. Dus de derde en de vierde hoek gaan we samenhaken. Steek dus de naald in. Het losse ruimte en dan maak ik het eerste stokje. Drie lossen. Dan neem je de volgende hoek erbij, die leg je erbij, zorg ervoor dat die lus strak op de naald blijft, die mag niet goed uitrekken. Dan ga je naar de vierde hoek toe en in die vierde hoek maak je het stokje af. Dus dan heb je de V-steek gecreëerd, alleen er is een ruimte bijgekomen. Daarom dat ik ook zeg van zorg ervoor dat het niet te strak of te los onder de armsgat zit, er komt sowieso nog een, losse, een wat lossere ruimte bij. 1 losse en dan ga je door aan het voorpandje totdat je klaar bent en dan sluit je de toer met een stokje in de laatste steek. En dan gaan we beginnen aan de vervolgtoer hiervan om ook even te laten zien hoe je het armschat mooi kan maken zodat je geen lelijke gaten gaat krijgen. Nu zijn de twee armschaten met elkaar verbonden door middel van een V-steek. Je ziet dat daar ongeveer een centimeter ruimte bij is gekomen. Zowel in de breedte als in de lengte. De toer die je nu gaat volgen, de toer van de stokjes toer. Dus waar je de 7 stokjes in een V-steek maakt, is de toer van de goede kant. Dus het kan zijn dat je werk binnenstebuiten zit. Draai het even om, dan kan je voor jezelf zien of het klopt. Trek het desnoods nog even een keer aan om te controleren of jij goed zit met de armsgaten ik heb de toer zover gemaakt. De 7 stokjes en een losse stok in het midden zijn nu aangekomen bij het armschat en dan gaan wij verder. In het armschat, dus je hebt een stokje gemaakt en de laatste 3 plus je losse. In het armschat zelf gaan wij 7 stokjes om de ketting heen haken. Dat is dus nummer 1. Je hoeft dus niet in de steken te prikken, gewoon om de ketting heen. Dus nummer 3, nummer 4. 5 6 en nummer 7. 7 stokjes om de ketting. Dan 1 lossen. En dan ga je weer door met het patroon. Dus dan ga je weer naar de middelste van de drie stokjes. Daar maak je weer 1 stokje op een losse. En weer 7 stokjes in de volgende V-steek. Dit ga je herhalen totdat je bij de volgende armsgat aan bent gekomen. Dus het kettingje ertussen. En dan gaan we samen de toer afmaken. Ik heb het laatste stokje bovenop de 3 voor het armsgat gemaakt. Plus een losse. We gaan nu bij het volgende armsgat 7 stokjes om de ketting heen haken. Dus niet in de steken, gewoon doorheen. Dus 7 stokjes om de ketting. Dat is nummer 1. Nummer 2, nummer 3, nummer 4, 5, 6 en nummer 7. 7 stokjes om de ketting. 1 lossen en dan ga je door met het patroon. Let op dat je dus niet verder gaat in het armsgat, maar dat je wel echt het voorpand erbij pakt. Dus let daar even goed op. Anders zit je straks aan het einde van je armsgat te haken. Lossen. En dan weer 7 stokjes. We hebben nu de toer afgemaakt. Zo dadelijk ga ik door met de volgende toer. En dan ga je alleen langs het voorpand, rugpand, voorpand. De omschaten gaan we laten doen. Je gaat nu de toeren herhalen. Alleen het enige is, is dat je niet meer gaat meerderen. Anders hadden we hier een dubbele V-stekenhoek gemaakt. Dat hebben we nu dus niet gedaan. We hebben nu dus de... Zeven stokjes in de ket om de ketting heen gehaakt. Hier straks voor de ketting heb je een stokje. Dan maak je een V-steek. En hier maak je drie stokjes in de middelste drie. En daar weer een V-steek. En zo ga je door. Nu ga je de lengte bepalen voor jezelf. Ik zal straks uh, aangeven hoeveel toeren ik gedaan heb voor mijn, uh, voor mijn formaat. Ik ben 1,72 lang. Ik draag maat 36 bovenkleding, dus shirts en truien. En ik draag maat 38 broek. Uh, dus dan heb je misschien een beetje een aanknopingspunt voor jezelf. Ik ga dit stuk haken en daarna gaan we beginnen met de armen. Met de mouwen, sorry. Je kan kiezen voor een korte mouw, driekwart mouw, half lange mouw of een lange mouw. Het is geheel aan jou wat jij het mooiste vindt. Ik ga het afhaken en als we de mouwen hebben gemaakt gaan we de boord aanzetten en de randjes om de mouwen heen.